Messen. Ik heb best wel goede mensen hier in gedaan. Ja, dat is goed, ik klik hem. Nou, eigenlijk zou die mensen dan morgen komen. Nu kwam het in de middag. En toen was het half vijf. Het is schandalig. Heellijk? Ja. Het lijkt wel druk. Ik heb een sollicitatie gelopen, ja. maar... Je ja. gaat heel dadelijk tot nu hè? Wat ben je aan het maken? Nee, is... uh, Arbeid ontzettend. In de vorm van een T? In de vorm van een T, ja. En hoe komt dat zo? Ja, ons bal wil dat zo, Dat dus dan doen we dat maar, hè. <laughs> Ik uh, ben een uitdrukking aan het maken over het veertiende gedicht van uh, Anton Doutsenberg, dus de stadsdichter. Een T? Een T. Anton heeft een uh, gedicht geschreven... Met de thee van Tilburg, maar dan op zijn kop. Dus eigenlijk Tilburg tegen draads. Nou, wat wij hier gaan doen. We hebben een, de thee vormgegeven. In de vorm van een thee op zijn kop. Een aardbeienveld. Mij mei krijgen we de eerste. En eigenlijk, naar aanleiding van het boek. Wat in 1988 is uitgekomen. Van het sociaal pension van Gerrit Poels. Huizen Poels. En dat boek heette. Niet alle aardbeien gaan naar de veiling. En deze aardbeien... In de vorm van thee tegen draad, ze gaan ook niet naar de veiling. Waar gaan ze dan toe? Die zijn hier voor de vrijwilligers die hier meedoen in de tuin. Heel veel mensen die dicht tegen de armoedegrens aanleven. En die hier ook de groente gratis meenemen. Als je meewerkt in de tuin heb je gratis groente. Dus deze aardbeien gaan niet naar de veiling, maar die gaan naar de vrijwilligers. Nee, maar mensen vragen dat dan. Er zitten hier ook mensen met pgb's. Die mensen hoeven ook niks te betalen om mee te doen hier. Ze allemaal meedoen en wij zorgen voor het zaad, dus... Ze moeten er alleen zelf in stoppen en zelf verzorgen. Dus ja. nou, dat heb je net gezien met de aardbeien ook, hè. Die mensen hebben zelf de aardbeien erin gezet. En straks mei, juni, juli, tot en met augustus, kun je aardbeien komen plukken.